Wat gebeurt er bij stress? Door stress worden mensen soms sneller ziek. Door stress kunnen mensen soms ook minder goed nadenken. Hoe komt dat? Stel, je hebt bijvoorbeeld zorgen over geld. Dit geeft stress in je lichaam. Stress kan klachten geven in je lichaam. Door stress kan je bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen. Rugpijn of pijn in je buik en je wordt sneller ziek. Stress heeft ook invloed op je hersenen. Door stress werken je hersenen anders en kun je minder goed nadenken. Je kunt dan bijvoorbeeld minder goed met geld omgaan en je let minder op je gezondheid. Je gaat bijvoorbeeld eerder snacken of meer roken. Je voelt je daardoor steeds ongezonder. En je problemen worden erger. De stress neemt verder toe. Je krijgt er nieuwe problemen bij. Stress, die lang duurt, maakt het moeilijk om goed voor jezelf te zorgen. En maakt je problemen dus erger. Er zijn veel manieren om minder stress te voelen. Wil je hulp omdat je stress hebt? Maak dan een afspraak met jouw huisarts of met iemand van het wijkteam. Zij kunnen je verder helpen.